Ik ben Olrik en dit is jouw nieuwste tech update. Het gebruik van een cloud server heeft ontzettend veel voordelen voor je bedrijf. Het is een flexibele manier om data op te slaan en er overal mee te kunnen werken. Maar wees er wel 100% zeker van dat die data goed is beveiligd. Er is recent een rapport verschenen dat onderzoek deed bij gehackte bedrijven. En dat onderzoek wijst uit dat 41% van deze bedrijven zijn getroffen via die cloud server. En dat aantal stijgt ieder jaar. E-mails zijn nog steeds de nummer 2 op deze lijst. Gevolgd door servers in je kantoor die je op afstand kunt benaderen. En vergeet ook de mobieltjes in bezit van werknemers niet. Maar vergis je niet, cybercriminelen hebben het niet enkel op grote bedrijven gemunt. Ze gebruiken geautomatiseerde programma's om te mikken op alle bedrijven de hele dag door. Kleinere bedrijven zijn een makkelijker doelwit wanneer ze hun beveiliging niet serieus nemen. Wanneer je niet 100% zeker weet dat je cloud server of een ander onderdeel van je infrastructuur veilig is, en dan contact met ons op, dan checken wij dit voor je. Dit was de Tech Update van deze week. Volgende week meer.